Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 8 juli Leer te zeggen, het gaat me niets aan. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Matthäus 7 vers 1. Oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Dagelijks komen we duizenden dingen tegen die nog goed, nog fout zijn, maar gewoon persoonlijke keuzes zijn. Keuzes waarop men zelf het recht heeft deze te maken zonder bemoeienis van buitenaf. De duivel blijft heel druk met demonen aanstellen om veroordelende gedachten te plaatsen in het menselijk verstand. Ik kan mij herinneren dat ik het vermakelijk vond om in het park of winkelcentrum te zitten en gewoon te kijken naar alle mensen die voorbij kwamen, terwijl ik een mening over elk van hen vormde, hun kleding, kapsel, hun gezelschap enzovoort. Maar de Bijbel zegt dat het verkeerd is om mensen op deze manier te beoordelen. We kunnen niet altijd voorkomen om een mening te hebben, en daar is dan ook niets mis mee, maar op het moment dat we denken dat er iets verkeerds is met andere mensen, omdat we niet dezelfde persoonlijke voorkeuren delen, dan hebben we een probleem met het oordeel van anderen. In deze situaties denk ik dan, Joyce, dit gaat jou niets aan. Laat geen schadelijke oordelen in je groeien. In plaats daarvan realiseer je dat God iedereen verschillend heeft gemaakt... en het goed is dat mensen anders denken. Indien nodig, denk dan, het gaat me niets aan. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik wil anderen niet oordelen of bekritiseren. Als ik mensen tegenkom met andere meningen en persoonlijke voorkeuren dan ik, help mij dan alstublieft om hen door uw ogen te zien en mij eraan te herinneren dat mijn mening niet belangrijker is dan die van hen. Amen. Bedankt voor het luisteren.